Vuur, bliksemschichten, een paniekerige blik, dat doet het goed. Je kunt niet in je vingers knippen en je hebt de vermogen en je hoeft nooit meer te werken. Doe iets wat ik leuk vind, daar haal ik energie uit. De beste beleggers zijn dode beleggers, zeggen ze wel eens. Bij mij te gast uh, Tim Kraai, Tim Vaart, welkom. Dankjewel. Van uh, Langzaam Rijker. Yes. Laten eens met die naam <laughs> beginnen. Uh, waarom heet het zo? Um, het is toch allemaal snel rijk tegenwoordig? Ja, nee, ja, precies. Een beetje uh, tegen de schenen schoppen van hetgeen wat je online heel veel ziet. snel Geld verdienen snel rijk worden. Zogenaamde trucjes om... Uh, ja, is uh, dat de reden achter die naam? Ja, gewoon om het in één klap duidelijk te maken dat ik dat niet ben, zeg maar. Dat ik mm. serieus over financiën wil praten. En um, ook met het idee erachter dat ik er zelf al tien jaar mee bezig ben. En nooit de shortcuts, uh, uh, uh, nou ja, ik wil niet zeggen niet geprobeerd heb. Maar mm. in ieder geval nooit de shortcuts... Uh, uh, ...gevolgd heb om zo snel mogelijk zeg maar, succes te maken. Want in, de, in dat geweld zit je wel als creator, hè? als je gaat zoeken op geld verdienen... ...of crypto of beleggen, echt before you know it zit je tussen de, tussen de schreeuwers... ...noem ik het maar even ja. heel plat. Ja. Um, werkt dat echt niet wat die gasten allemaal zeg maar, presenteren? Voor hun werkt het heel goed, <laughs> voor de maker van de content. Nou ja, je ziet vaak... Je hebt natuurlijk allerlei verschillende dingen. Hè. Je hebt uh, online geld verdienen met een webshop. Je hebt uh, wat belegd het betreft uh, crypto's, et cetera, allerlei onderwerpen. Ja. En het zal vast wel eens voor iemand uh, uh, goed, uh, goed gaan. Maar uh, ja, de meeste mensen die, uh, die geloven in een, een droom, wat dan ook een droom blijkt te zijn, zeg maar. En uiteindelijk uh, werkt het niet. Mm. Dus dat is wel een beetje een, lands, een landschap ja, wat je wel... Uh, wel merk je ja, dat er veel uh, beloofd wordt, maar ik denk wel heel weinig mensen daadwerkelijk ook uh, succes ermee ja, hebben. Precies, want, want, uh, want laten we beginnen met even, even jouw kanaal beschrijven en dan zometeen even een paar stapjes terug hoe je daar gekomen bent en uh, wat dingen mee. Maar kun je jou even YouTube-kanaal beschrijven wat we daar kunnen vinden? Ja, langzaam rijken dan heb ik het eigenlijk met name over persoonlijke financiën beleggen. Um, steeds ook meer over ondernemen. Ik uh, ben zelf ruim tien jaar uh, online ondernemer. Dus ik heb mm -hmm. altijd alles uh, met, met websites en dergelijke gedaan. Um, en uh, eigenlijk was langzaam Rijkers begonnen als een van mijn projecten. Ik had meerdere projecten over meerdere onderwerpen. En uh, beleggen was er daar één van. Dat deed ik. Uh, ik merkte bij vrienden, familie, collega's. Ik kreeg steeds dezelfde vragen van mensen: <lacht> hoe werk dat? Hoe kan ik dat doen? Uh, waar, waar moet ik beginnen? Um, en zodoende eigenlijk besloten om daar dan een website over te starten en niet veel later ook een YouTube-kanaal, gewoon om informatie te geven, dat ik niet tien ja. keer hetzelfde verhaal hoef te vertellen, maar gewoon zeg nou, hier heb je een linkje naar mijn video, ik kijk die video en als je vragen hebt, dan hoor ik het wel. Nog niet eens vanuit een businessmodel dan? Nee, nee, nou ja, ik weet natuurlijk wel, omdat ik al zo lang mee bezig ben, dat je uiteindelijk, um, als je online iets opbouwt, daar altijd wel een businessmodel aan kan hangen. Dus mm -hmm. je kunt uiteindelijk altijd wel op een manier ergens geld aan verdienen. Maar uh, dit onderwerp is niet gestart met het idee van daar kan nee, ik geld is. mee verdienen. Veel ja. meer dat ik merk dat er heel veel vragen rondom waren. Zeg maar. hey, en waar sta je nu even concreet met het kanaal qua abonnees, aantal video's, hoeveel nieuwe uh, per week of per maand? Uh? Uh, ik wil heel erg zeggen dat ik dat niet meer zo heel erg bij hou. In het begin uh, deed ik dat heel erg. Er zit <laughs> tegenwoordig... geen vast ritme? Nee, ik nee. merk bijvoorbeeld vorig jaar januari gingen heel veel mensen beleggen. Nou, dan gaat het in één keer heel erg hard. In de zomer gaat het waarschijnlijk, of waarschijnlijk gaat het vaak een heel stuk minder hard. Er zijn veel mensen op vakantie en ja. uh, volgens mij zit ik op de 45 of 46.000 uh, Abonnee. abonnees op YouTube. Maar hoeveel wat er per dag bij komt, ja, meerdere per dag, maar ja, ik heb geen idee hoe hard dat gaat. En hoeveel video's komen er nieuw op? Het verschilt ook een beetje. afgelopen zomer wat minder. Als ik zelf op vakantie ben, dan besluit ik ook van ja... Daar heb ik op het begin overigens moeite mee gehad. Maar tegenwoordig uh, go with the flow, zeg maar. Ik begon altijd met twee video's per week. Maar dat is wel heel erg uh, intens, uh, yeah. heel, heel intensief. Dus nu probeer ik één video per week te uh, okay. te zetten. En long, zijn dat lange video's, korte video's? Uh, wat wat moet, moet ik dan aan denken? Ja, ik denk, het kortste zal denk ik een minuut of tien zijn. en Langs een half uurtje, een beetje rond die, okay. uh, rond die koers. En qua, qua kijkersprofiel, wie zijn het die kijken? Dat verschilt erg. Je kunt natuurlijk wel bij YouTube, uh, in de analytics van YouTube, zeg maar, zien wie je kijkers zijn. En dan zie je dat meer dan de helft van de kijkers zit uit mijn hoofd tussen de 25 en 45. Ja. Waarvan, ik geloof, drie kwart man en een kwart vrouw ongeveer. Um, maar ik, ik heb laatst ook, uh, zeg maar, real life, in, op een ver uh, kwam er iemand van, uh, Nou, ik denk misschien tegen de 70 aan, die zegt, hey, je bent toch uh, Tim van Langzaam Rijken. Dus, ook al schets je dat profiel, elke keer blijf je toch weer verbaasd dat er weer andere uh, soort kijkers tussen ja, zitten. Hoe is het begonnen? Want jij bent al vrij jong met ondernemen begonnen, hè? In de hoek van CEO, uh, ja. uh, vertel eens. Um, nou ja, ik denk dat ik een jaar of 17 was, 18, toen ik <laughs> letterlijk bedacht, ik kan vast wel on aan geld verdienen. <laughs> dat was mijn gedachte, zeg maar. Ik had al twee bijbaantjes, ik heb altijd heel veel gewerkt. Ik werkte bij de Albert Heijn, ik werkte bij de Domino's Pizza. Uh, allebei op zaterdag en dan zondag nog een keer bij de Albert Heijn. En ik, Want ja, geld verdienen vond je wel tof? Ja, dat, het? dat denk ik ja, want het ja, ja. geld had ik helemaal niet nodig. Ik ging het sparen en ja, ik kocht op een gegeven moment een keer een brommer. Maar voor de rest, ja, ja. Uh, ja gewoon het idee dat je vermogen kon beginnen te bouwen of zo ja. Toen had ik dat nog niet zo concreet door, maar als ik er nu op terugkijk op die tijd denk ik dat dat het was. Zo, kwam je de ondernemers nest? Uh, nee, nou nee, ja, eigenlijk niet. Nou, nee. mijn familie, uh, ik heb wel uh, een oom bijvoorbeeld die ondernemer is, maar niet uh, mijn ouders of mijn opa en oma ofzo. Niet uh, nee, uh, nee. Dus daar begon het al? Ja, en uh, ja, daar, daar begon het inderdaad. En toen kwam ik eigenlijk al snel op uh, uh, teksten schrijven, dat deed ik voor een tekstbureau. Gewoon die gaf mij instructies hoe ik teksten moet schrijven. Nou dan kreeg, uh, wat was het? Ik denk 15 euro per tekst of zo. Geniaal natuurlijk als je 3 euro bij de Albert Heijn uh, verdient. Ja. <laughs> en uh, nou, op een gegeven moment ga ik kijken, waar worden die teksten allemaal voor gebruikt? Die werden gebruikt voor websites. Conceo oh, teksten met name. en ja. Google uh, hoogkwamen. En uiteindelijk ben ik mijn eigen websites gaan maken, tot het punt waar ik uh, tijdens mijn studie Um, met vrienden op de welbekende vrienden, zuipvakanties ging En als er ergens wifi was, ging Tim eventjes snel kijken of je wat verdiend had uh, met zijn website. Zo is het een Want beetje. Maar jij de affiliates veel, toch? Ja, dat was met name affiliate ja. ja. Dus en doe je dat, dat nog steeds? Dat doe ik nog steeds. Ah Eindelijk. ja? Ja. ja. Hoeveel, zeg maar, wat voor percentage van je zeg maar, inkomsten is nog steeds affiliate dan? Is dat, is dat, is dat 10% oh, oh. of is dat de helft? Nee, of is... Ik denk. Iets minder dan de helft, denk ik. Toch wel? Ja, maar niet alleen met Langzaam Rijker, dus met al die andere websites. Ja, precies. Zeg maar. Die draaien nog steeds. Ja, precies. Ja. dus Langzaam Rijker kost wel tegenwoordig de meeste tijd, omdat video kost gewoon veel meer tijd om iets te creëren dan geschreven ja. uh, uh, ja. teksten. Ja. Maar het is nog steeds één van de verschillende platformen die ik heb. Dus het is eindelijk heel, heel stapsgewijs gegaan. Je hebt, ja. baan, je hebt nooit een baan gehad eigenlijk? wel, Ook nog. Uh, ik ben ook in SEO gaan werken, maar dat was puur omdat ik dat mezelf heb aangeleerd. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd ja Prima, mijn uh, hbo gehaald uiteindelijk, maar ja, niet per se ambities in. Uh, en toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk, doordat ik dat mezelf heb geleerd, best wel veel ervaring had met SEO. Ik dacht dat ik een beetje, uh, iemand die ergens op een zolderkamer is zichzelf dat leert, zeg maar. Maar toen kwam ik erachter dat bedrijven daar eigenlijk juist naar op zoek waren, omdat helemaal geen opleidingen SEO zijn of zoiets. Nee. dergelijks dus uh, ja ook SEO uh, in de SEO wereld uh, bij een gewerkt. bureau uh, gewerkt bij een bureau ja twee verschillende bureaus tot uh, anderhalf jaar geleden toen ben ik uh, gestopt oké okay. want hoe oud ben jij je bent jong nog toch uh, 31 ja. Ja. ja wat is LangzaamRijker.nl nu zeg maar, in zijn heel wat doe je er allemaal mee op en omheen um, nou ik had toevallig vorige week een mooi gesprek met iemand het begon een beetje met uh, begon eigenlijk vanwege beleggen zeg maar ik heb heel veel vragen over beleggen een vriend van me, een vriend van me die had die belegde al langer die heeft mij een beetje ingetrokken van ja, interessant, hoe werkt dat, wat kun je ermee doen, et cetera. Uh, maar ik merk dat, uh, ik vind dat interessant, maar eigenlijk het hele grotere plaatje, zeg maar. Je persoonlijke financiën, zeker als uh, jong iemand zoals ik, dat ik dat heel erg interessant vond. En vorige week gaf eigenlijk ook iemand aan van ja, ik zie jou ook meer als iemand die gewoon zegt of, of niet zegt, maar laat zien hoe je slim met je geld om kunt gaan. Mm -hmm. uh, en dat heeft dus te maken met een stukje beleggen, maar ook met waar geef ik mijn geld wel niet aan uit. Um, ook met een stukje misschien carrièreontwikkeling en dat soort uh, zaken. Ja, ja. En, um, dus ja, dat, meer dat totaalplaatje, zeg voor mensen van mijn leeftijd, ja, die hebben nooit geleerd. Om financieel management te nee, doen, zeg maar. Precies. Nee. Ik, uh, even iedereen generaliseren, maar als ik naar mijn ouders kijk, nou, die, die deden een studie, die waren uh, begin twintig, dan ga je fulltime werken, trouwen, samenwonen. En uh, een man uh, werkt uh, voor de kost, vrouwen uh, past op de kinderen, zeg maar. Ja. En uh, dat zit, ja, tegenwoordig is het natuurlijk zo. Zo anders, zeg maar. En dus moet je ook anders met geld omgaan? Ja, anders met dus... geld omgaan en van elkaar leren. Het is ook een onderwerp wat ja, helemaal niet zoveel besproken wordt onderling. tussen vrienden, familie, etc. Als jij nou een soort overall advies moet geven aan jonge gasten van zeg twintigers, noem ik het maar even. Weet je wel, 5, 26 tot 30. Ja. Wat is jouw algemene advies dan als het gaat om geld en carrière? Uh, dat is langzaam, Een hele grote vraag. Langzaam hè? rijken. <laughs> dat dat alles, is het. Alles wat je doet, dat het achterover houdt. Als je verhalen hoort over een of andere training bot die met crypto's waar je 10% rendement per jaar kunt halen, alle alarmbellen af laten gaan, werkt niet. En je kunt een vermogen opbouwen en ja, een vermogen uh, kan voor je werken, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Alleen dat gaat niet vandaag op morgen. Je moet werken om geld te verdienen, om dat vermogen op te gaan bouwen. Je, hebt niet, uh, je kunt niet je vingers knippen en je hebt een vermogen en je hoeft nooit meer te werken, zeg maar. Nee. En mijn persoonlijke doel, gewoon als mij als persoon, is ook om een vermogen op te bouwen om uiteindelijk wat eerder misschien te kunnen stoppen met werken. Of in ieder geval die vrijheid hebben om te kiezen van wat ga ik doen. Ja. Of ik daadwerkelijk minder zou gaan werken, geen idee. Maar nee. dat het kan. Nee. En... Uh, ja, die, Dat doel staat voor over 20, 25, 30 jaar, zeg maar. Niet over drie jaar. Nee, dus dat nee, is, nee. Uh, niet dat je op je 33, 34 ste klaar bent. Ja wat, ja, wat ga je dan doen? Ja, dat, die vraag ja. Die wordt bijna nooit gesteld. Nee, ja, dat is dan, weet ik veel, in, in, in toffe auto's rondrijden en, ja, en op ja, een bietje ja, ja. wonen en, ja. en dat soort dingen. Maar ja. dat is niet je ambitie. Nee, nee, ja, nee dat is inderdaad. Nee, ik denk dat ik daar niet echt uh, gelukkig van zou worden. Het belangrijkste is dat je, uh, als je dat ook nastreeft, hetzelfde wat ik nou doe, zeg maar, ik doe iets wat ik leuk vind. Daar energie uit. En als ik dit niet leuk zou vinden, zou ik het ook niet vol kunnen houden. Zou ik er ook geen geld mee kunnen gaan verdienen, want ja je hebt dan niet die motivatie om door te blijven gaan. Zeg maar. ja. Waar ik nu sta, dat is ook niet iets wat uh, in een jaar opgebouwd is, zeg maar. Dat is ook een heel lange periode aan vooraf gegaan natuurlijk. Ja. En uh, ik denk dat dat al belangrijk is. Uh, vooral genieten van het proces zeg maar, naartoe en niet alleen maar naar die enkel uh, kijken. Hey uh, YouTube, uh, uh, jij maakt zelf filmpjes. Veel al, zeg maar, uh, video's waarbij jij voor de camera zit. Al dan niet, zeg maar, gecombineerd met, uh, met beelden. Hoe zit jouw productieproces, zeg maar? Hoe ben je dat gestart, zeg maar? Want in het begin had je niks. Nu heb je 40, 45.000 abonnees. Nou, volgens ja. nog complimenten. Een stuk meer dan, ik ga je inhalen. <laughs> maar uh, een stukje meer nog dan CVD heeft. Uh, hoe ben je ermee begonnen, zeg maar? De eerste, de eerste filmpje? De eerste filmpje was een, uh, ik weet echt niet eens waar ik die camera vandaan naam maar een camera die ik had, een heel simpel ding, gewoon een camera van 200 euro of zo, die ik op een statief heb gezet. Ja, het statief heb ik gekocht. Ik heb een statief gekocht en een lavalier microfoon, dus in totaal denk ik 50 euro uitgegeven. Ja, dat is zo'n microfoontje voor hier, ja. He? precies. Ja, en uh, daar ben ik gewoon begonnen, gewoon uh, die onderwerpen echt die steeds dus uh, gevraagd werden Ja, aan precies. Jou. Dus uh, echt uh, ja, collega's en vrienden die steeds hetzelfde vroegen. Uh, als ik daar nu naar terugkijk, denk ik ook, <laughs> maar zo moet je gewoon... Staan ze dan er nog wel op? Ze staan er nog steeds op, ja. ja. ja. Uh, ja, zo ben ik gewoon en gewoon thuis in een hoek van, van, van de woonkamer, zeg maar. En uh, steeds iets meer erbij. Een keertje een lampje gekocht en volgens misschien, uh, ja uiteindelijk heb ik een betere camera gekocht. Maar via Marktplaats, want het waren toch wel duur, camera's. En via Marktplaats was het dan nog redelijk te betalen. En zo steeds verder uitgegroeid. Ja. En nu, uh, nu zit ik in een kantoorpand. Het is niet heel groot, maar het is denk ik een 5 bij 4 meter of zo. Ja. Daar heb ik gewoon mijn bureau staan waar ik mijn, mijn ding doe met mijn websites en dergelijke. Ja. En daarnaast heb ik één muur die ik zeg maar als achtergrond heb gemaakt voor mijn YouTube-video's. Dus voor die muur neem ik op. Is het veel uitzoekwerk geweest? Ja, maar soms zeg ik wel eens voor de grap, ik vind het misschien nog wel leuker om achter de camera te staan dan voor de camera. Dus het is ook een hobby die is ontstaan. Een paar jaar geleden wist ik helemaal niets van camera's. En Tegenwoordig vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld met fotografie te doen, wat ik vroeger ook allemaal niet wist. Gewoon omdat je erachter komt wat allemaal kan. en Heb jij mensen in dienst eigenlijk of werk je helemaal alleen? Helemaal alleen, ja. Met gewoon een soort turbo-ZZP'er, zeg maar? Ja, dat is misschien ook één van mijn zwakke punten. Maar ik, ik kan niet zo goed dingen uit de handen geven. En het, ja, ik, ik wil geen manager worden, zeg maar. Ik mm. doe gewoon mijn ding. Ik doe wat ik leuk vind. En ook wel wat dingen die ik niet leuk vind, natuurlijk. Ja, ja hoort er al bij. Ja, precies. En, uh, maar ja, ik, uh, ik zou misschien wel mensen aan het werk kunnen zetten. Maar dan, ja, dan voel ik me meer een manager dan dat ik gewoon een uh, het ben, zoals nu. Nee. Nee. Hey, heb jij, kun jij spreken van een community? Zeg maar, die om Langzaam rijker heen hangt. Ja, ja je merkt wel dat er zijn sowieso wel... Uh, mensen die veel video's kijken, dus die vaak reageren op de video's. Mm -hmm. Tegelijkertijd als je 5000 kijkers op een video krijgt, krijg je misschien 50 reacties. Dus ja, het gros reageert natuurlijk niet. Nee. Um, en daarnaast heb ik nog een Discord uh, community. Dus Discord is een soort chatprogramma. Ja. En daar merk je dat er gewoon een aantal mensen heel erg actief zijn, die het ook leuk vinden om andere mensen te helpen met vragen. En um, um, ja, dat doen ze dus ook. Dus je ziet dat mensen daar binnenkomen met bepaalde vragen en de mensen, ik heb die dan ook een bepaalde rol gegeven binnen die Discord-community, zeg maar, dat ze te herkennen zijn van, nou, dit zijn mensen die goede informatie geven. Ja, ja. Um, En zij doen eigenlijk hetzelfde. Ik kan niet iedereen namelijk te woord staan, 45.000 man, ja, iedereen stuurt DM's en berichtjes en ze probeer zoveel mogelijk mensen te, te beantwoorden. Maar In die Discord-community met name zijn ze actief, of ook op YouTube? Nee, ook op YouTube en ook op Instagram. En ja, je ma krijgt ja, mails ook nog. Ja? ja, dus als ik iedereen volledig zou beantwoorden, dan zou ik vier dagen in de week, zeg maar, alleen maar vragen aan het beantwoorden zijn. Hm. Maar wat wel heel erg belangrijk is, zeker in dit onderwerp rondom finance, zeg maar, is ook dat je. Uh, mijn doel is om mensen te informeren, maar uiteindelijk moet ze hun eigen plan gaan bedenken, zeg maar. Dus je, je wilt informeren wat. Wat is er? Ja, wat is een aandeel? Wat is een ETF? Uh, wat zijn mogelijke rendementen? Hoe zou je een bepaald doel kunnen voor jezelf kunnen definiëren? Zeg maar, mm -hmm. Waar wil je naartoe mm -hmm. werken? Maar om nooit advies te geven. Mensen moeten uiteindelijk zelf erachter staan en zelf beslissen van oké, okay, dus ik ga dit doen. En dat is ook wel belangrijk, uh, ook dus binnen zo'n Discord, om ja dat wel duidelijk te krijgen. Ook de mensen die daar zeg maar, vragen beantwoorden, dat ze niet ja. uh, een soort van verkapte financieel adviseur worden. Zeg maar. Precies. Dat is niet ja. de dat er, dan zou je ook kunnen zeggen, hey, dan ga ik uh, opleidingen, trainingen, uh, dat soort dingen doen. Doe je dat? Nee, het enige wat ik heb is een uh, beginners training, zoals ze dat noemen. En dat is gewoon, eigenlijk wat ik net zei, uh, puur een uitleg. Eigenlijk moet je bijna zien alsof het een soort economieles is, zeg maar, alleen dan rondom beleggen. Dus ik leg uit van, wat is een, uh, een aandelenbeurs? Als je hoort de AX in Amsterdam, is dat een beurs of is dat een index? Of wat is verschilt is een aandeel en obligatie. Gewoon puur ja. de theorie is dat mensen uh, tussen al die woorden die ze eigenlijk nooit hebben geleerd, zeg maar een beetje begrijpen van oké, okay, zo zit het in elkaar ja, ja. en die kun je afnemen. Die cursus, ja, precies. Ja. En dat doen mensen ook, uh, ja. Want waar verdien je allemaal geld aan? Uh, met langzaam rijken bedoel je dan, denk ik, uh, in, in, het totaal, in het totaal. We hebben het die, die affiliate, doe je nog steeds daarnaast. Ja. Dus ik heb verschillende websites over allerlei onderwerpen. Mensen vragen altijd wat zijn nu websites. Dat kan ik helaas nooit delen, want je merkt, ik heb dat in het verleden die fout ook wel eens gemaakt, als je URL's gaat delen. Die affiliate sites bedoel ja, je? Ja, ja, zijn er andere slimme jongens en meiden die dan die website kopiëren en vervolgens uh, kan het zijn dat Google je zeg maar uh, uit Google resultaten haalt. Ja. En ja, ik betaal mijn huur en mijn brood ervan, dus uh, daar ben ik heel voorzichtig mee. Snap ik. Maar um, daar zit, um, ah, ik denk 40%, 30%, 40% hmm. uh, affiliate. Ja. En een groot deel display-advertenties, dat zijn de, de banners rondom ja. de content, zeg maar. Ja. Uh, bij Langzaam Bereiken heb ik geen uh, display-advertenties, heb ik uh, wel affiliate. Um, daarnaast uh, nog de advertenties op YouTube. Gewoon de, de Google-advertenties, zeg maar. Je hebt gewoon de, de je, hoe heet het, je advertenties ja, op YouTube staan de, gewoon aan, gewoon ja. pre-rolls. Uh. Niet, niet bij iedere video, maar de meeste wel, ja. ja. Maar goed, daar word, je niet, daar, word je, daar word je heel langzaam rijk van. Heel, <laughs> ja, precies. Nou ja, de, de, in de periode dat beleg heel populair was, ja. de, uh, haal ik daar 2000 euro per maand uit. Dus dat okay. was wel een, een mooi inkomen, maar het gaat nu om 300, 400 euro per maand. Ja, dus ja. wat ik er nu mee betaal is een keer een nieuwe camera lens of nieuwe, dat soort dingen doe je dingen in opdracht vanuit Langzaam rijken? kan me voorstellen dat er partijen zijn die wel dingen met jou willen doen. Die, die vraag krijg ik uh, zes keer per week, denk ik, als het niet vaker is. Ja. Um, ik zeg eigenlijk, begin, uh, iedereen wil het koffie drinken en eventjes, eventjes, dat soort dingetjes. In het uh, nou, begin deed ik dat soms nog wel nu eigenlijk altijd niet. Als het om crypto gaat, bijvoorbeeld al helemaal niet. Het zijn altijd buitenlandse partijen, nou, sowieso niet. Um, en ik werk wel samen maar is met een paar partijen die ik zeg maar, ook zelf gebruik. Dus die ik ook al gebruikte voordat ik uh, met Langzaam Rijken begon omdat je, ja, je merkt dat heel veel bedrijven, op het moment dat je in één keer een, een publiek hebt, dan willen ze iets van je, zeg maar. Ja, zo werkt het. Ja, zo ja. werkt het precies. Het ja, bereik uh, heet dat. Ja, ja. En um, ja, dus als ik er zelf achter sta, als ik het zelf ook gebruik, dan wil ik nog wel eens met ze met ze samenwerken. Maar mijn uh, hoe zeg je dat, de, de, de belangrijkste regel, zeg maar, is dat ze nul invloed hebben in inhoud. Dus jou ja, kunnen samenwerken. Um, ik wil ook uh, wel eens met iets met iemand delen om de, de feitelijke zaken te controleren, als het bijvoorbeeld over pensioen gaat, dat ik als wat ik zeg dat klopt zeg maar ja, ja. met een pensioenpartij. Ja. Um, maar ze hebben geen invloed of ik positief of negatief over hem ja. ben of hoe ik hen naar voren breng of dat soort zaken. Die onafhankelijkheid weer houden. Ja, want het is. Uh, ik heb er. Uh, drie jaar nou bijna over gedaan om het op te bouwen. En ik denk dat ik het in drie weken ook weer af zou kunnen breken als ik dat niet doe. Hoe ga je om met, uh, het is natuurlijk een, een, een vak apart om een YouTube-kanaal uh, goed neer te zetten. Als het gaat om thumbnails en titels. En, ja. uh, hoe ga je, doe je dat, al, dat doe je ook allemaal zelf? doe ik ook allemaal zelf, ja. Ja, ja. Ja. ja. Ik denk er overigens wel vaak over na om dat uit te besteden. Maar ik merk heel erg dat ik, uh, het is echt een creatief proces zeg maar. Dus soms heb je uh, in één keer een idee. Dan zit het in je hoofd, dan wil je het ook maken, zeg maar. En als ik dan dat zou maken. en volgens een week op iemand moet wachten. om al die dingen te editen. en dan, dan is de flow weg, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat ik het nog steeds zelf doe. Um, ik moet heel eerlijk zeggen. dat nou ja, het komt deels door mijn. SEO-achtergrond. weet ik natuurlijk wel het een en ander. van titels en dat soort zaken. Ja. Maar um, ik gebruik het veel minder als de hoeveelheid ik erover over weet, zeg maar. Dus ik weet wat voor dingen je moet checken, maar dat doe ik ook niet altijd zelf, zeg maar. Dus <laughs> dat is het verschil tussen het weten en het daadwerkelijk doen. Dus, dus daar zou nog een stukje optimalisatie kunnen plaatsvinden als je daar tijd en, ja, ja. en prioriteit aan zou geven. Ja, ja precies dat. Ja, ja, ja, ja. ja precies. Ja. Maar het belangrijkste denk ik gewoon jezelf zijn en uh, dat delen wat je... Uh, ik zeg wel eens, zo zie ik het echt, uh, alles wat ik deel, zou ik dat ook zo, ik heb twee jongere zusjes, zou ik dat ook zo tegen mijn zusjes zeggen, zeg maar. Ja, dus alles ja. wat ik vertel of uitleg, zou ik dan wat gerust hard kunnen slapen met ideeën, ze hebben begrepen hoe het werkt en uh, voor de rest zoeken ze uit wat ze ermee doen natuurlijk. Maar uh, ja, heb ik de juiste informatie gegeven, zeg maar. En uh, ja, voor de rest uh, optimaliseren. Ja. Maar je maakt wel thumbnails waar je zelf op staat en een titeltje, ja. zeg maar, de dingetje, dat dingetje. Is dat dan een beetje copy-paste, wat je om je? om want dat, daar, daar heb ik heel veel moeite mee, moet ik eerlijk zeggen. Dan, ik, ik weiger gewoon om met, met rare bekken ja, en mijn, mijn ja. handen in Ik zie jou dat wel een beetje doen, ja. ze nu en dan, weet je wel. Ik test het af en toe inderdaad, ja, ja. omdat ik weet, weet dat het werkt. Maar ja, kijk, als ik uh, vuur, bliksemschichten, een paniekerige blik, uh, dat soort dingen zeg maar erop zet. Dat doet het goed, dat weet ik gewoon. Alleen, ja, hoe, hoe serieus ben je dan, zeg maar, als je dat soort dingen zeker in de, dit onderwerp, in finance, zeg maar, dat gaat gebruiken. En wat ik wel ooit doe, is uh, inderdaad, om het een keertje te testen, zo'n soort thumbnail. En dan begin ik meteen de video met, weet je wel, uh, jij ja, hebt geklikt omdat ik uh, zo'n ja, ding ja. maar er is helemaal ja. niks aan de hand. <lacht> ja, ja, ja, ja, meteen excuseren. Ja, precies. Ja, maar ja, het is natuurlijk wel zo, dat als jij, weet ik veel, als jij procenten uh, meer kliktroe haalt door een... Ja. Door gewoon, zo tham, wat gewoon het, Ik heb op een gegeven moment door onderzoek... Ik werk dan samen met een partij Team 5PM, die zijn een specialist daarin. En die, die helpen mij met zeg maar, het tunen van mijn kanaal. Ja. En die kon op een gegeven moment gewoon aantonen dat door middel van gewoon een achtergrondkleur... Die, ik had zo'n basisachtergrondje, zeg maar, achter ja. mijn kop. En daar die, die, die kleuren gewoon aanpassen en je ging 2% conversie ging omhoog, ja. weet je wel. Dat je denkt, ja, weet je. Ja, dat, dat klopt ook wel. Dat is ook wel, maar aan de andere kant denk ik, als ik me daar drukker moet gaan maken... kan ja. ik misschien beter gewoon uh, een videootje in de maand meer maken. Dat leeft meer ook. op dan 2% conversie. Dus het is, is wel zo, alleen je moet op een gegeven moment ergens beslissen van waar... Uh... En dus is jouw drijfveer uiteindelijk, ik wil gewoon, die, die, die, ik wil gewoon toffe content maken die, waar mensen in geïnteresseerd zijn. En ja. dat, is, dat is wat ik doe. En ja, ja het, moet er, het moet er netjes uitzien en ja, het moet een thumbnail hebben, maar is, je maakt er geen wiskunde van om dat helemaal te nee, analyseren. Nee, en tegenwoordig vind ik het leuk om zo uh, wat mooier te maken. Echt een aparte foto te maken voor die ene video. Maar soms komt het ook zo uit, van de week was het uh, Prinsjesdag. heb ik uh, snel video over ja, gemaakt. Ja, ik zag hem, s'avonds. Ja. ja, precies. Ja. Die middag komt het naar buiten. Dan moet ik, ja, had ik natuurlijk vooraf kunnen maken, maar dan moet er dan een thumbnail zijn. Dan pak je gewoon een standaard template en ja, dan heb ja. ik maar een paar procent minder conversie. Ja. Ja. En andere kanalen? Zijn die voor jou van belang? Podcast, social, TikTok, Insta? Wat doe je daar allemaal? Um, Instagram ben ik wel actief. Nou ja, wat is actief? <laughs> ik, soms dan, uh, dan post ik wat op Instagram een aantal weken en dan hou ik het vol en dan weet niet meer. Zeg maar. um, mijn stories, daar deed ik vaak gewoon wat nieuwsfeitjes en zo. Dus als er iets in het nieuws voorbij komt, is een handig kanaal om even snel iets te delen. Um, en ik sta mensen te woord. Mensen sturen gewoon een berichtje met vragen en uh, ja, dan probeer ik ze uh, te beantwoorden of ze door te wijzen naar bronnen of zoiets. Mm -hmm. um, dus dat Instagram podcast heb ik wel, maar uh, doe ik te weinig mee. Ik heb, ik geloof ik, negen podcastafleveringen. Als ik dat vergelijk met, uh, ik zie dan wel eens, um, um, ja, collega's zeg maar voorbij komen die dan ook podcasts maken, denk ik zo... Als ik kijk naar die negen podcasts die ik heb, heb ik eigenlijk een veel groter bereik dan uh, andere podcasts waarbij je het idee hebt dat je daar heel veel tijd in stoppen, zeg maar. Mm -hmm. Of dat idee heb ik niet, dat is gewoon zo. Dus daar liggen misschien nog wel kansen, maar ja, tegelijkertijd ja, zitten mijn 24 uur in de dag en uh, ik probeer YouTube zo goed mogelijk te doen. Ja, ja dus als echt primaire vindt, focus op YouTube toch wel. Ja, ja. Ja, jouw standaard video of tenminste de video's die je het meeste maakt, zijn natuurlijk niet... Lekker geschikt om één op één als podcast. Kijk, dit nee. is natuurlijk ideaal, want ik neem dit gesprek op ja. als uh, een YouTube-video. Maar ja, het beeld eruit en het geluid is de podcast, ja, snap je? Precies, dus ja. dat is twee, twee voor de prijs van één, zeg maar. Ja, want dit is een gesprek wat je op de achtergrond eh, podcast wordt in de auto geluisterd of onderweg of dat soort dingen. Ja, ja. Dat, dat, dat heb ik al een paar keer gedaan, maar dan gaat het echt over één specifiek onderwerp waar ik langer over kan praten. En ja, dan zijn er mensen die interesse hebben en andere mensen misschien niet. Maar... En TikTok? Nee. Nee, ik uh, krijg wel elke keer uh, van iedereen te horen van dat moet je doen, et cetera. Ik heb, ja, misschien ben ik ook een beetje bevoordeeld, maar ik heb wat voorbeelden op TikTok van finance voorbij gekomen. Dan denk ik, mm. ja, misschien moet ik er juist wel actief op zijn als, yeah. als dit uh, zeg maar het niveau is. Maar um, ja, misschien word ik te oud, ik weet het niet. <laughs> Gast! <laughs> dus ik zit erop. Ja. ja, tenminste met CVD, nou, CVD TV hebben we wel, dat werkt echt wel tof. Het is best wel een goede toets om uh, feedback te krijgen van... En het zijn natuurlijk niet alleen maar 12-jarigen. Nee, dat is waar. Nou, kijk, wat ik veel hoor, voor hoor, sowieso uh, heel veel mensen shinen, om het zo moeten te zeggen, met een aantal views op TikTok. Terwijl ik denk, het zijn mensen die zeg maar, op de bank ah. lopen te scrollen. Dus in hoeverre zegt een view dan iets? Ten ja. opzichte van iemand op YouTube besluit om op jouw video te klikken en hem te bekijken ja. uh, of aan de platform, maar in ieder geval de kijktijden zijn wat korter ja, ja precies <laughs> ja. en ik hoor ook dat ik weet niet of dat zo is of dat het misschien zelf ook ervaart, maar de, de reacties soms wat minder mild zijn zeg maar dat het een beetje een toxic platform is uh, uh, nou toxic tref. zou ik niet zeggen nee dat vind ik niet dat vind ik dat vind ik dan meer dat nee dat is het zou niet toxic willen noemen maar het is wel redelijk direct en ongenuanceerd. Ja. en Absoluut. ze nu dan goed, inderdaad ja. wel toxic maar dat is ook aan de andere kant best wel een soort leuke toets voor mij om te kijken welke soorten fragmenten worden nou positief geframed ja. zeg maar en welke negatief en wij merkten wel een direct effect op het stijging in het aantal abonnees op youtube ja. dus wij merkten wel dat mensen vinden het interessant klikken op de link in bio komen op youtube terecht ja. en uh, en klikken daarop de abonneer knop dus wij voor ons heeft het wel een soort effect kijk sowieso voor mij is een reden ik wil er zijn nog heel veel ondernemers of jonge mensen die in onderneming geïnteresseerd zijn die nog nooit van cvd hebben gehoord mm. uh, en die ik maak ik nu wel kennis ja. met het merk, zeg maar. Ja, dus dat, dat is voor ons meer een reden om het, om het wel te doen. Ja, ik heb wel, wat wel op mijn plein staat, maar dat is natuurlijk één van de honderden dingen die... Uh, wel ja. een keer wil gaan doen, is... Uh, dus die kortere video's maken van een minuutje of zo. Eigenlijk met het idee om ze op Instagram te posten. Uh, ik weet niet of het dan een reel of een video. is. Nee, maar zover weet ik dus uh, wat betreft social media. Ja. Die kun je natuurlijk één op een ook op TikTok zetten. Dus ja. dat is dan wel het idee. Als Top. ik dat ga doen, ja. maak TikTok wel mee om te kijken wat het doet zeg maar. Ja, ja, ja. Maar, um, uh, ja. Hey, het allerlaatste, je bent geen adviseur, ik weet het, maar ik ben 25, ik, heb, uh, ik ben zzp'er, ik doe een prima omzetje. Ik zou best wel wauw, 500 euro per maand, kan ik wel missen, uh, ik geloof in jouw filosofie, ja. uh, uh, dus ik ga echt nog heel veel jaren toffe dingen doen. Maar ik wil wel zo efficiënt mogelijk die 500 euro, daar zou ik wel iets mee willen doen. Ja. Wat moet ik dan doen? Goeie vraag, inderdaad. Geen advies, dus dat doe ik ook gewoon nee, niet. Nee, nee, nee. Disclaimer, disclaimer. Nee, maar ik denk dat het wat het belangrijkste is om je te verdiepen in wat je doel is. Ook wat mogelijk is om een realistisch doel neer te kunnen zetten natuurlijk. Mm -hmm. um, en om volgens dan een plan erbij te maken, zeg maar. Maar je ook aan de plan te houden. Wat je heel veel ziet is dat mensen ergens mee beginnen... En na een jaar, het wordt ook saai eigenlijk, hè? heel eerlijk gezegd. Ik bedoel, de beste beleggers zijn dode beleggers, zeggen ze wel eens. Er ook onderzoek naar gedaan. Um, het wordt heel erg snel saai. De, een plan maken, uh, weten dat het een realistisch plan is. Dus daarvoor moet je, je eerst verdiepen in de materie. En als je weet dat het een realistisch plan is, hou je eraan. Schrijf het desnoods op en doe verder niks, zeg maar. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En of dat dan in losse aandelen is of in ETF's of uh, in crypto, ja... Crypt heeft natuurlijk hele andere risico's weer. Het ja. zou niet mijn advies zijn, maar ik geef geen advies. Nee, nee, nee. Dus daarom staat hij ja, erbij. Ja. Uh, dat moet je uiteindelijk zelf weten. Ja. Maar bedenk gewoon, bekijk goed wat de mogelijkheden zijn. Wat is een realistisch doel voor mezelf? Ja. Voor over 10, 20, 30 jaar of wat ja. het dan ook mag zijn. En zorg gewoon dat je daar uh, daaraan houdt. Ik denk dat daar het voornaamste... Wordt, dat het daar het vaak fout meest fout gaat, zeg maar. Ja. Mensen, een, uh, ja, toch aan een eigen plan voorbij gaan. Leuke tegenhanger van het hele, van de hele fire trend uh, die er heerst die onder veel jonge gasten. Dus ja. het is, uh, it, take your time, dus. Ja, en fire... Uh, misschien. Hè, mijn doel is misschien uiteindelijk ook om fire te worden, of ja, maar, dan fire noemt eerder stop met werken, maar in ieder geval in die trend. Ja, alleen, ja, ben wel realistisch. Dus als je inderdaad die ja, idee hebt, wil binnen tien jaar fire zijn, dan moet ik wil een miljoen op berekening hebben. Ja begin maar vast met een plan maken, want uh, dat gaat met 200 euro per maand niet lukken. Nee, nee precies. Nee, ik, ja, ik snap wat je zegt. dank uh. hey, dankjewel dat heer de was. Uh, leuk en ik, ga, uh, nou, ik ben al geabonneerd, dus uh, ik, ik blijf je volgen met, uh, met Langzaam Rijker en alles wat je doet. Uh, dankjewel dat je mijn gast was. Graag gedaan en dankjewel. Voor en, uh, dankjewel voor het kijken naar weer een video uit de serie Creators die ik maak met YouTube Creators. Heb je geluisterd naar de podcast? Uh, ook dankjewel voor het luisteren. Zit je nou op YouTube te kijken en je denkt, hé, hey, dit vind ik eindelijk wel een leuke serie. Blijf even hangen over twee seconden krijg je de hele playlist te zien en kun je met één klik verder kijken. Voor nu uh, abonneer je op CVD TV als je ons tof vindt en tot een volgende keer. Hoi!